Welkom sterke broeders en zusters, sorry uh, dat ik een tijdje niks van me heb laten horen, maar we zijn verhuisd, uh, dus ik was hartstikke druk natuurlijk met het verhuizen naar de nieuwe studio, de nieuwe locatie. Uh, en vandaag ga ik jullie even een intro geven in, uh, in Total Strength, uh, versie uh, ja, 2.0 officieel. Ik ben natuurlijk begonnen in mijn zolderkamer, toen in mijn schuur, toen in een uh, andere kleine loods en nu eigenlijk op mijn vierde, slechts tweede legale locatie. De nieuwe locatie dus, ik ga jullie even een toertje geven natuurlijk. Mooi, wat we hier hebben. Uh, de ingang, een lekkere bank om op te chillen natuurlijk als uh, de klanten aan het wachten zijn. Uh, een die uh, met mijn logo. Ik denk niet dat jullie die zo goed kunnen zien want die is eigenlijk iets te donker naar mijn zin. De droomauto natuurlijk. Uh, ja, mag ik, uh, mag ik hopen dat ik die ooit kan kopen? Ik uh, Vergeet dat maar. Waterkoeletje, uh, natuurlijk de kluisjes om die spullen in te zetten. Het tafeltje uh, wat ik heb... Uh, Overgroten met wat epoxyharsen, gewoon voor de lol. Allemaal 5 cent muntjes Past er wel een beetje bij de stijl. Touwen, hexagon, noem maar op. Uh, Mijn barbels zijn wel wat uitgebreid. Ik heb uh, drie ATX barbels nu. gewoon Tenminste fatsoenlijke barbels. Nog eentje lekker om mee te rammen en te beuken. Uh, eigenlijk een oude, nog een wat lichtere techniek barbel. Een axle barbel, EZ et cetera. Dat wordt in de loop van uh, loop de tijd ook wel uitgebreid. Mijn platform, uh, natuurlijk perfect met de benodigde materialen eronder. Nog een platform die ik in de oude loodsel had. En een, nog een nieuw platform, zodat ik tenminste een lekker liedje kan doen. Um, en mensen gewoon... Ja, de ene persoon is 1,50 meter, de andere persoon is 1,80 meter. Iedereen kan zo lekker op zijn eigen niveau trainen natuurlijk. Lekker flink dikke matten van uh, 4 centimeter, zodat mijn atlasstenen niet breken. Um, dit heb ik ook nog, een 35 kilo bal. Met wat zakken en noem maar op, een 75 kilo bal. Lekker dingetje, staat heel lekker. Mijn uh, slogan, IK your fire and grow stronger. Ik had natuurlijk nog 5 cent muntjes over van, het, uh, van uh, dat tafeltje daar. Uh, dus ik denk, nou weet je wat, wat kan ik daar nog mee? Laat ik daar eens uh, mijn slogan van maken. Diverse grepen, et cetera, spreek voor zich. Fusten, 10 kilo, 30 kilo. Uh, ik ben Op het moment ben ik een 20 en een 40 kilo aan het maken, dus dat wordt ook lekker uitgebreid. Strongman Lock, uiteraard, uiteraard. Twee T-Rixjes, die zijn ook uitgebreid. Diverse kettlebells, die heb ik, uh, die heb ik ook uitgebreid. Een, uh, wat is het, 4 tot en met 20 kilo Sonos. Uh, Bluetooth systeempje, heerlijk, komt echt een heerlijk geluid uit. Oude kut erko uh, nog een aircootje en nog een aircootje, want het wordt hier wel lekker warm. Squat rack natuurlijk, wat we al hadden tweede half rek, wat we ook al hadden uh, en weer een heel nieuw squat met een heel nieuw bankje dat is ook lekker dus uh, mijn groepsles gaan binnenkort van start kan ik hier drie personen in kwijt kan ik op de vloer drie personen kwijt lekker heerlijk dumbbells et cetera uh, elastieke banden noem maar op mijn zundab tankje ik ben uh, zoals jullie weten uh, zundab fan en die heb ik uh, Eigenlijk getransformeerd naar een magnesiumbak, ook lekker, het bord. Dit is de boksbal en uh, daar ook mijn kantoor, mijn muur des inspiratie, uh, ja, met allemaal verschillende dingetjes, posters. Dit is folies dat ik iedereen nog een beetje de gaten kan houden terwijl ik daar zit. Uiteraard voor uh, Excel Cleaner presses, normale Cleaner presses. Even een fatsoenlijke, uh, fatsoenlijke vloer. Fatsoenlijke platformen. Ballen zijn wat uitgebreid. Komen er later ook nog meer bij. Farmers komen er ook nog meer bij. Roeimachine twijfel ik nog over. Ik ben niet zo fan van cardio zoals jullie weten. En zoals uh, dat uh, bord daar duidelijk zegt. Heb ik een aan cardio. Twee boksen. Komen er misschien ook nog binnenkort uh, meer bij. En dat is het eigenlijk uh, zo'n beetje wel. Ik, ben, uh, ik weet nog niet helemaal hoe het gaat met... De nieuwe video's, um, ik ga niet beloven dat ik hier een week ga maken, want dan kom ik mijn beloftes niet na. Zodra ik tijd heb, ga ik wel weer lekker video's maken natuurlijk. Misschien wat uh, meer ruimte om te vloggen, uh, misschien ook wat meer ruimte om mijn eigen trainingen bij te gaan houden. Ook wel zo handig, want uh, na zo'n periode van, uh, van verhuizen, uh, stress, uh, betalingen opzetten, uh, nieuwe schema's maken. Een hele berg, een hele berg nieuwe klanten. Uh, ...leid je eigen training er eigenlijk om. En dat is wel iets wat... Uh, ...ja, dat zie je eigenlijk... ...deels wel, deels niet van tevoren aankomen. Um, maar dat is wel heel, heel erg jam. Want ja, ik ben toch het voorbeeld voor mijn klant. En natuurlijk ook het voorbeeld uh, voor jullie. Uh, dus ja, ik kan niet hier gaan staan en zeggen dat ik maar... Uh, ...noem maar wat, 100 kilo kan squatten. Uh, dus, uh, mijn oude squat staat nog steeds vast op 170. Ik ben weer lekker bezig met de powerlifter. Dus die moeten we zeker wel uit kunnen bereiden naar een kilo of 200 volgt allemaal in de toekomst maar voorlopig zoals jullie zien zit ik weer aardig goed de rust is weer terug de video's komen weer voor een stuk beter terug insta gaat ook weer even lekker op gas en wie weet spreken we elkaar binnenkort weer laat even een reactie achter als je wil weer kan je abonneren als je niet wil abonneren ja dan lekker niet joh mazzel